Een reden waarom je dit hebt gekozen in plaats van een koe of uh, een pan met eten. Waarom heb je dit gekozen? Is het lekker eten? Ja. Ja? ja. En wat, wat, wat gebeurt er met je als je lekker eet? Ik krijg een lekker gevoel. Yes. En dat lekker gevoel willen we eigenlijk met, uh, met het interview. Lekker in de zin van dat je je ontspannen voelt, dat je gewoon het fijn hebt met elkaar. Ja. Nice.